Jongens, waar is uh, Corné? Hij heeft een lente in zijn kop. Hij is vast in het bos. Ja, dat komt eigenlijk wel goed uit. Het is tijd voor het agenda punt natuur. Agenda punt natuur doe je natuurlijk het beste vanuit de natuur. En daar ben ik het liefst. Ik ben Cornee jassen Ik woon al 12 jaar in het mooie dieven in Westerveld. Vader van twee zonen. Ik ben boswachter in het dagelijks leven. Stikstof speelt, heel veel problemen op het natuurgebied.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 Goed gezegd, Corbeer. Progressief Westerveld gaat voor natuur en een gezonde leefomgeving.